Dag Hans, de coronapandemie geraakt maar moeilijk onder controle, zeker in Europa. Verscheidene landen zagen zich verplicht om nieuwe lockdownmaatregelen te nemen, om een derde golf in te dijken. En intussen is er kritiek van de Wereldgezondheidsorganisatie op de traagheid van de vaccinatiecampagnes in Europa. Dat alles heeft ongetwijfeld een impact op de economische heropleving. Jullie bij de Groep Peterkam hebben net jullie verwachtingen voor het tweede trimester gepubliceerd. Blijven jullie positief gestemd over de evolutie van de wereldeconomie? Ja, al bij al wel. De situatie blijft natuurlijk moeilijk voor heel veel mensen, zolang die pandemie voortraast. Ja, kan je moeilijk verwachten dat het economisch herstel echt tractie maakt, wereldwijd. Maar macro-economisch gezien zijn er toch een aantal redenen om aan te nemen dat het best wel oké okay zal zijn met dat economisch herstel dit jaar en ook volgend jaar. Ten eerste is het zo dat we denken dat er een versnelling zit aan te komen in die vaccinatiecampagne, wat meteen ook het perspectief opent, toch wel op een versoepeling van de maatregelen, zeg maar naar mei, juni toe, de zomer toe. Dan kan het echt uh, wel beginnen met die, met die versnelling in het economische herstel. Ten tweede is het ook zo dat we ja, een, een zeer eigenaardige crisis hebben. Het is een exogene crisis, wat maakt toch dat de schok eerder van buitenaf kwam. Niet zo dat de privésector jarenlang um, zijn financiën terug op op orde moet zetten. En je ziet dat vandaag bijvoorbeeld ook in de spaarbuffers die vele gezien hebben kunnen opbouwen, macro-economisch dan. En ten derde is het zo dat ook die budgettaire en monetaire steun ook niet onmiddellijk zal, uh, zal weggenomen worden. Die blijft en dat zorgt er toch voor dat uh, dat economisch herstel alle kansen zal krijgen. We moeten natuurlijk wel een kanttekening maken en dat is een kanttekening waar uh, het IMF en de OESO ook al eerder naar verwezen en dat is het feit dat er toch veel divergentie zit in dat economisch herstel. Dat het economisch herstel dreigt zeer ongelijk te gebeuren. Een economisch herstel met verschillende snelheden. En dat is toch een belangrijk aandachtspunt voor de volgende jaren. Ja, die regionale verschillen, kunnen we die eens van nabij bekijken? Bijvoorbeeld de verschillen tussen Europa en de VS? Ja, dus als je het globaal bekijkt, is het duidelijk dat Amerika en China echt de voor lopers zijn. Zij nemen de rest van de wereld op sleeptouw, zou je kunnen zeggen, of zijn in ieder geval veel verder gevorderd. Je zal daar zien bijvoorbeeld dat dit jaar de economische activiteit al het niveau van, van voor de coronacrisis zal evenaren en meer zelfs. Dat is bijvoorbeeld zeker niet het geval in Europa. En, en Latijns-Amerika. Nu om iets dieper in te zoomen op de verschillen tussen Amerika en Europa, ja, daar moet je eigenlijk eerst en vooral al kijken naar wat vorig jaar gebeurde. De economie in de eurozone kromp bijna met zo'n 7 procent. In Amerika was dat slechts 3,5 procent. En ook dit jaar ziet het er naar uit dat die Amerikaanse economie weer, uh, weer sneller zal groeien. We rekenen daarop een groeipercentage van 6,5% à 7%, procent. in Europa toch weer minder, uh, 3,5% à 4%. Procent. En ja, je ziet het in alle indicatoren, bijna vandaag de dag, uh, Amerika loopt voor in de vaccinatiecampagne, gemiddeld genomen zijn er ook meer uh, besmettingen in Europa vandaag de dag, en dan is er ook nog die budgetaire steun die ook duidelijk hoger is in Amerika. Je zag vorige een maand al dat werd beslist in het congres, dat die, uh, dat die 1900 miljard dollar werden goedgekeurd aan steunmaatregelen van Joe Biden. Nu legt hij een nieuw infrastructuurplan op tafel, 2200 miljard dollar. Uh, er komt ook nog een, een sociaal plan van zo'n 1000 miljard dollar. Dat zal ook deze maand allicht nog worden aangekondigd. Nu er is natuurlijk nog wel een verschil tussen die maatregelen aankondigen en ze effectief kunnen, kunnen bewerkstelligen, effectief door het congres krijgen. Dat zal wel even duren, een tijd vragen, maar het staat toch in, in, in duidelijk contrast met wat we gezien hebben in Europa. Daar hadden we vorige zomer al wel de aankondiging van een 700 miljard euro aan herstelmaatregelen, globaal op Europees niveau. Maar ja, de uitbetaling laat op zich wachten en vorige week hadden we dan ook nog het Duitse gerechtshof, het Duitse constitutionele hof, beter gezegd, die toch wel even van naderbij wil onderzoeken de verschillende bezwaren die zijn intussen gelanceerd. Dus uh, ja, toch, toch een duidelijk verschil tussen beide regio's. Intussen blijven er ook geruchten over een hogere inflatie op termijn. Wat is jullie visie daarop eigenlijk? Ja, op korte termijn zal die inflatie echt wel doorstijgen. Dat heeft alles te maken met die evolutie van de grondstoffenprijzen. Nu, dat is natuurlijk een tijdelijk fenomeen. Er is ook nog hier en daar een, een knoop in de voorraadketens. Dus ook dat zal voor een extra prijseffect zorgen. Maar als we het hebben over echte inflatie, dan hebben we het over duurzame inflatie. En dat is iets wat nog zal moeten blijken. Als het al ergens de kop op zal steken, dan is het in Amerika, waar toch die budgettaire steun voor hoger is. Niet zozeer in Europa, daar zie je bijvoorbeeld ook aan de recente loononderhandelingen dat die inflatie nog wel een tijdje laag zou blijven. Dus het is eerder een, een, een fenomeen wat zich in Amerika na verloop van tijd zou kunnen, zou kunnen afspelen. Een risico op inflatie. Hoe reageren de centrale banken daarop? Wat is jullie verwachting voor het monetaire beleid? Ja, voorlopig weinig wijzigingen op dat vlak in de zin dat we nog altijd een heel soepel monetair beleid verwachten voor de volgende jaren. Je ziet dat in Europa, je ziet dat in Amerika. In Amerika zal de FED de rente niet optrekken voor de tweede jaarhelft van 2023. In Europa zal dat allicht niet voor 2025 gebeuren. Dus er is nog jaren van heel, heel lage rente. Een beetje monetaire verstrekking allicht in China, maar dat is ook niet echt heel significant. Als we dat alles samen bekijken, Hans, wat is dan de impact op de strategie voor de beleggingsportefeuilles? Alles bij elkaar genomen en dat leggen we ook duidelijk uit in de research nota, in de begeleidende research nota, is het zo dat we nog altijd een belangrijke plaats toedichten voor uh, aandelen. Zij blijven de hoeksteen van de portefeuille. Het is niet zo dat we al in gaan, want we hebben ook de voorbije twee maanden gezien met die stijging van die Amerikaanse lange termijnrente, dat dat toch voor enige volatiliteit kan zorgen op die aandelenmarkt. Dus uh, dat is ook de reden meteen waarom we, waarom we onderwogen blijven naar obligaties toe, met een redelijk korte duratie. Maar ze blijven deel uitmaken van de portefeuille. En als we het dan over die dollar hebben, dan hebben we daar recent ook nog een beetje onze positie opgeschroefd. Niet omdat we denken dat die dollar echt goedkoop gewaardeerd is. Eerder het tegendeel is waar in lange termijn perspectief, maar de Verenigde Staten, en dan kom ik eigenlijk terug op het begin van, uh, van het gesprek, de Verenigde Staten lopen toch voor op het economisch herstel uh, in vergelijking met de rest van de wereld. Hans Bevers, bedankt voor de toelichting. Tot volgende maand. Dank u.